Hallo iedereen, welkom terug in een nieuwe video. Mocht je dit op YouTube kijken, dan zal je misschien wel denken van hey, ik zie in één keer een video verticaal in plaats van horizontaal. Mocht je mij op Instagram volgen, dan heb je dit misschien al wel uh, vaker gezien en lang zien komen. En dat is dat ik tegenwoordig uh, video's film en edit en deze plaats op zowel ons YouTube kanaal als op mijn eigen persoonlijke Instagram account dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen want ik kan ik op deze manier gewoon onze YouTube volgers vermaken met een, nieuwe YouTube, met een nieuwe video en dan kan ik ook mijn Instagram volgers vermaken met een nieuwe video. De afgelopen paar video's heb ik horizontaal opgenomen dus toen had je misschien niet door dat deze video's ook op andere platforms worden geplaatst. Het is dus heel eventjes wat anders dan je misschien gewend bent van video's kijken op YouTube dus ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik moet zelf nog even gaan uitzoeken van of ik voortaan mijn video's gewoon horizontaal of verticaal ga opnemen. Dat was eventjes een korte uitleg voordat je verder begaat met kijken want de reden waarom je op deze video hebt geklikt is omdat ik het vandaag ga hebben over mijn favorieten van de afgelopen tijd. Vrijwel alle items die ik ga laten zien of misschien wel alle items die ik ga laten zien in deze video kan je ook gewoon online bestellen dus daarvan zal ik alle linkjes in de beschrijving zetten mocht je ook wat items willen aanschaffen. Het is een hele Verzameling tussen mode, beauty en lifestyle. Het is weer een leuke verzameling geworden. Laten we gewoon gelijk beginnen. Allereerst ga ik gewoon beginnen met beauty. Al is het eerste product dat ik jullie wil laten zien. Niet super erg beauty, maar ook misschien een beetje meer lifestyle. Het zit er een beetje tussenin. Dat is namelijk een CBD olie. Deze is van het merk Synergetic. En dit is de 1000 milligram CBD oil. Cannabis food supplement. Natural Flavor. Hele mond vol komt er eigenlijk gewoon op neer. Dat dit een CBD -olie, CBD olie is. In een spuitflacon. Nou, nu ga ik verder niet helemaal in over wat CBD is. Uh, wat er allemaal in zit. En hoe dat allemaal werkt. En dergelijke. Mijn zus Serena van Beauty Lab Die heeft daar een tijdje geleden een blogartikel over geschreven op haar uh, blog. Dat is heel erg fijn om te lezen. Er staat allemaal hele handige informatie in. Zij kan dat veel beter uitleggen. Dus ik zal eventjes haar artikel hier beneden linken. En dan kan je daar nog even wat meer over lezen. Ik gebruik een CBD-olie omdat het mij, ja het klinkt een beetje zeverig. maar in mijn koppie maakt het het allemaal wat rustiger, helderder eigenlijk om het zo maar te zeggen. Ik heb gewoon bepaalde dagen, het is dus niet altijd zo bepaalde dagen dat ik hele heftige gedachten heb. Ze blijven maar malen, het blijft, een soort van... het blijft een soort van cirkel die steeds maar doorgaat en steeds negatiever wordt. Dat soort dagen is gewoon heel erg moeilijk ook voor mij om uh, ten eerste positief te zijn, om te kun kunnen concentreren, om te kunnen werken. En ik heb gemerkt dat als ik dit gebruik, dat ik dus een stuk helder in mijn hoofd word. Dat ik niet ga lopen malen over wat als. Een soort van opstapeling van gedachten, van dingen die waarschijnlijk niet eens gaan gebeuren. Dat stopt eigenlijk een beetje. En dat zorgt gewoon voor dat ik gewoon wat geconcentreerder kan zijn op één ding. Waar ik echt mijzelf op wil focussen. En ik kan hierdoor beter gewoon um, ja, mijn werk afkrijgen. Ik kan beter dingen doen. Ik ben gewoon wat... Uh, ja, wat chiller eigenlijk wat dat betreft. Dus voor mij is dit echt een super fijn supplement. Soms gebruik ik het ook een soort van preventief. Dat ik weet van, oké, okay, dit wordt een hele heftige dag met heel veel prikkels. Even deze spray te gebruiken. Want dan weet ik dat ik gewoon wat prettiger erdoorheen ga. En dat ik niet overprikkeld word. Lang verhaal kort... Het is een super fijne en ik vind deze vooral heel fijn omdat de dosis is gewoon sterk genoeg voor mij. Dus hier merk ik echt wat van. En ik vind het fijn dat deze in een sprayflacon zit. Want dan kan ik heel makkelijk zo onder mijn tong sprayen. Ik heb hiervoor ook een andere CBD-olie gebruikt en die had een pipetje. Wat op zich ook wel fijn is, want je kan heel makkelijk daarmee je druppels reguleren. Alleen ik... Moet dan echt voor een spiegel staan om te zien van oké, okay, dit is druppel 1, dit is druppel 2. En met een spray kan ik heel makkelijk zonder spiegel gewoon erin sprayen. En ik weet gewoon, dat waren twee sprays. Dat is voldoende en ik ben klaar. Volgende item dat ik hier heb en wat ik graag met jullie wil delen is Bondi Sands. Dit is een merk dat ik al vaker heb gebruikt. Wat je al vaker voorbij hebt zien komen op onze kanalen. En blijft gewoon een merk dat heel erg fijn is. Dit is namelijk een self tanningsmerk merk. En ik vind deze gewoon heel erg fijn omdat deze een hele mooie ja, groenachtige ondertoon heeft. Waardoor je uiteindelijke kleur er veel natuurlijker uitziet. Ze hebben veel verschillende soorten producten tegenwoordig. Uh, je hebt lotions, je hebt foams, je hebt olies. Bijvoorbeeld de One Hour Express foam die ik heel erg fijn vind. En in tegenstelling tot de andere foams die ze hebben is deze dus zoals de naam al zegt... Wat, uh, die geeft wat sneller resultaat. En het slijt gewoon ook heel erg netjes. Na twee weken zie ik wel echt dat ik bepaalde plekjes heb. Bijvoorbeeld hier op mijn elleboog die een beetje beginnen te slijten. Dus dan zie je wel echt een verschil tussen je eigen lichtere kleur. En de kleur die je dus uh, van de Bondi Sense hebt gekregen. Ik vind het zelf niet zo heel erg erg. en Een paar dagen later is gewoon alles echt eraf. Dus ik vind ook echt dat die gewoon heel erg netjes uh, en dat is ook wel heel erg fijn als je niet meteen de tijd hebt om het product eraf te halen en weer helemaal opnieuw te beginnen. Dus topper. Dit volgende product is mijn foundation die ik denk ik al 3, 4, 5 jaar vast gebruik. Dus eigenlijk de enige foundation die ik al deze jaren gebruik. Dit is de Color Correcting Full Coverage Cream. Plus Anti-Aging Hydrating Serum met SPF 50. Het is een foundation van de merk It's Cosmetics. Hiervoor uh, moest ik echt best wel wat meer moeite doen om aan deze foundation te komen. Bijvoorbeeld, als iemand in Amerika was, kon ik vragen of ze hem even bij Ulta konden kopen. Dus moest je echt geluk hebben dat iemand in Amerika was en voor jou het product mee wilde nemen. Of je kon het online bestellen bij Beautylish.com. Dus Amerikaanse website, maar die hadden wel gelukkig zo'n functie. In de verzending dat je zonder het gevaar op invoerrechten uh, items kon bestellen vanuit uh, Amerika. Want dat zat er al in in de verzending. Maar sinds een paar maanden kan je nu It Cosmetics ook kopen bij Easy Paris XL. En dat is super fijn want dat betekent dat we dat... Betekent dus dat we veel makkelijker dit merk kunnen shoppen. En uh, ja dat is gewoon helemaal top. Wat gewoon heel erg fijn hieraan is. Is dat de dekking gewoon super goed is. Ik zou hem zeker medium tot full coverage noemen. En wat gewoon helemaal top is. Is dat er dus een SPF van 50 in zit. Dat is super veel. En sinds ik deze gebruik. Verbrand ik gewoon ook echt niet meer in mijn gezicht. Oké, okay, van het volgende item heb ik eventjes niet op dit moment de product in mijn handen. Maar dit is er wel eentje dat ik heel graag met jullie wil delen. En dat is een super lekkere Lekker geurende lijn van Douglas eigen merk. Het heet de Seaweed en Sea Minerals lijn van Douglas. En ik denk wel dat het een lijn is die al wat ouder is. Want niet heel veel producten meer hebben ze in deze geur um, online op de website staan. Maar ik kwam laatst tegen bij Serena thuis. Zij heeft de handzeep ervan. En ik had mijn handen gewassen natuurlijk. En ik liep verder en ik dacht... Oh my god, wat ruik ik nou. Het ruikt zo ontzettend lekker. En toen kwam ik uiteindelijk achter van het is niet een geurtje, het is niet een parfumetje, Maar het zijn mijn handen. En de handshape die ik had gebruikt. Fantastisch. Het ruikt echt alsof het een hele luxe dure geur is. Maar hij is gewoon van het Douglas eigen merk. Dus best wel budgetproof. Zoals je ook heel van lekker frisse en schone geurtjes houdt. Van geuren die je nog wel echt ruikt nadat je ze hebt gebruikt. Dan is dit misschien wel een hele lekkere aanrader. En van Beauty ga ik nu door naar lifestyle producten. Want zoals je misschien wel weet ben ik ook heel erg gek op lifestyle. Op gadgets. Allereerst mijn Apple Watch, ik heb een tijdje geleden op onze blog een heel uitgebreid artikel geschreven over de Apple Watch en waarom ik hem zo ontzettend fijn vind. Dus uh, mocht je er meer informatie over willen hebben, ik denk dat het beter is als je dat artikel even leest, want daar schrijf ik. Of daar heb ik alles voor je opgeschreven over waarom je echt een Apple Watch moet hebben en waarom ik hem heel erg fijn vind en waar ik hem allemaal voor gebruik. Dus uh, dat hou ik verder eventjes kort. Apple Watch... Super blij mee. En als ik het over de Apple Watch heb. Dan kan ik natuurlijk ook niet de Apple AirPods vergeten. Ook deze zijn echt gewoon super vet. Ook over deze heb ik al eerder een blogpost geschreven. Met alle redenen waarom ik deze zo handig vind. Waarom je het echt moet hebben. Ik zal ook daar eventjes weer het linkje van in de beschrijving zetten. Anders ga ik weer hier ook te lang over raven. Zoals ik heel, over heel veel andere producten doe. Dus um, even kort. Apple AirPods. Love them volgende item waar ik helemaal enthousiast over ben is dit hoesje van Adidas voor mijn telefoon. Sowieso is de kwaliteit gewoon hiervan echt supergoed. Maar wat ik vooral heel erg fijn vind aan dit specifieke hoesje is dat je op de achterkant een soort van klapmechanisme hebt. En hierdoor kan je je telefoon zo neerzetten wat gewoon heel erg chill is. Of je klikt hem er niet in en dan kan je gewoon je hand er heel makkelijk doorheen doen. En ze hebben deze zo ontworpen zodat je gewoon je telefoon in je hand kan houden terwijl je aan het sporten bent. Natuurlijk is die ook heel erg fijn om bijvoorbeeld een selfie mee te maken. Dan kan je hem ook gewoon heel makkelijk in je hand houden zonder dat je hem laat vallen. Dus dat is heel erg chill. Maar waar ik hem vooral dus gewoon heel erg voor vind is dat ik hem dus gewoon zo in elkaar kan klikken en dat je hem dus zo kan neerzetten en hiermee kijk ik bijvoorbeeld naar Instagram stories. Ik bekijk video's, want je kan hem zo neerzetten of je draait hem en dan staat hij ook gewoon heel erg lekker. Ben ik daar klaar mee, dan klik ik het gewoon weer los en dan is hij gewoon best wel plat en dan heb je er ook helemaal geen last van. Ja, heel erg blij mee. Volgende paar items die ik jullie ga laten zien, die zijn iets meer techie misschien wel. Allereerste item is dit opzetstukje voor een statief. En deze is namelijk speciaal voor je telefoon. Kun je zo je telefoon erin doen. En dan kan je dus gewoon um, ja, je telefoon op een statief zetten. Super fijn om je eigen foto's mee te maken. Ik heb deze gadget al een keer laten zien in een, volgens mij, telefoon gadgets video. Of in de video waarbij ik je laat zien hoe je jezelf. Instagram foto's van jezelf kan maken. Ook heb ik de laatste tijd Serena geholpen met haar Instagram TV video's. En daar is deze ook super goed uh, van pas gekomen. Dus een uh, hele vette aanrader. Ja, dit is denk ik ook wel echt een, een specifiek item. En ik weet niet of het voor iedereen geschikt is en handig om te hebben. Maar tegelijk denk ik, ja, misschien eigenlijk ook weer wel. Want dat zijn Bluetooth toetsenborden. Ik vind deze super fijn om te gebruiken. Je kan ze dus gebruiken in combinatie eigenlijk met elk item dat een Bluetooth verbinding heeft. Dus denk aan je telefoon, denk aan je tablet. Uh, maar je kan het ook zelfs gebruiken voor een computer. Mocht je eigen toetsenbord bijvoorbeeld even op zijn met een batterij. Of mocht je eigen toetsenbord misschien kapot zijn. Kan je dus ook zo'n Bluetooth toetsenbord gebruiken om daarmee te connecten. Ik vind het heel erg fijn om deze te gebruiken in combinatie met mijn telefoon. Als ik bijvoorbeeld een langere caption wil schrijven voor Instagram. Of als ik heel veel Instagram stories wil ondertitelen. Of als ik een berg met berichtjes heb binnengekregen in mijn inbox. Vind ik het super fijn om gewoon lekker snel jullie antwoord te kunnen geven. En dat is dus gewoon super fijn met behulp van zo'n toetsenbord. Nu heb ik twee verschillende. En je hebt zeker niet allebei nodig. Deze is super chill omdat hij gewoon zoals je kan zien super dun is. Hij is heel erg licht. Neemt helemaal geen ruimte in. Ik vind deze ook heel erg fijn om mee op een te nemen. Het voordeel aan dit toetsenbord is dat hij een soort van gleufje heeft aan de voorkant en dan kan je dus je telefoon erin zetten of je tablet, want het is een wat bredere. Gleuf, zoals je kan zien. Dus past ook nog gewoon een tablet in. Super handig om te hebben. Dus voor verschillende doeleinden. Of je nou student bent. Gewoon werkende, graag onderweg werkt. Of dat je gewoon het fijn vindt om hele lange WhatsApp gesprekken thuis te voeren. En geen zin hebt in pijnlijke vingers en duimen. Kan dit een oplossing voor je zijn. Ik ga gewoon verder met de volgende items. En die hebben te maken met mode, fashion. Allereerste item dat ik jullie wil laten zien is deze trui. Ik had hem laten zien in mijn verzamelshoplog die ik... Laatst had opgenomen. En dit is de oversized trui van Poel en Bear. Ik had deze in eerste instantie eigenlijk alleen gekocht. Voor een fotoshoot uh, die ik had. Sindsdien draag ik deze trui echt zo ontzettend vaak. Ik draag hem echt met van alles. Denk aan een blauwe jeans, een zwarte jeans, wit. En ik heb hem ook laatst gedragen met zo'n uh, leuk panterflirtje. Dus het is gewoon echt een super fijn en veelzijdig item. Dat je echt met alle kleuren kunt dragen. Omdat het echt zo'n neutrale kleur is. Je kan echt gewoon je eigen maat nemen. Omdat het model dus oversized is. Uit mijn hoofd was die 20 euro. Dus uh, het is ook niet dat je hele portemonnee ervan van uh, leeg getrokken wordt. Dus ik vind deze wel echt een aanrader. Uit mijn hoofd heb ik trouwens ook nog een bijpassende joggingsbroek erbij. Dus dan heb je echt zo'n heel pak. Dat de combinatie met een groep paar sneakers eronder. Love it. Over sneakers gesproken, dat is het volgende item dat ik jullie wil laten zien: namelijk deze twee. Ik heb het eigenlijk in het algemeen meer over de sneakers van Adidas. Ik ben eigenlijk altijd wel meer een soort van uh, Nike schoen sneaker persoon geweest. In de laatste tijd ben ik toch wel wat meer fan ook geworden van de sneakers van Adidas. Ik heb natuurlijk ook nu net um, Adidas hoesje. Ik heb een heel tof Adidas pak. Dus ik begin gewoon steeds meer Adidas in mijn leven te brengen. En dus ook wat betreft de sneakers. Dit is een sneaker die ik al wat langer heb. Dit is de Adidas Falcon sneaker. En dit is echt zo'n heel mooi Um, ja, hoe ze dat noemen? Dead sneaker model. Maar eigenlijk komt het gewoon neer op een beetje een soort van chunky sneaker. Maar niet super chunky. Dus nog heel erg draagbaar. Dit is dus het Falcon model. Deze vind ik echt een aanrader. Want hij is ten eerste gewoon super licht. Hij is super comfortabel. En ook gewoon nog best wel betaalbaar. Er zijn er verschillende kleuruitvoeringen. Ik heb deze funky kleurtjes. Want dat vond ik wel echt heel erg leuk. Maar je hebt ze ook in helemaal zwart en helemaal wit. andere sneaker die ik hier in mijn hand heb is de Adidas. En dan de GC-collab. Deze is wel een stuk minder makkelijk verkrijgbaar. Maar wel echt gewoon super vet. Ik heb deze van mijn vriend gehad. Dit is dus niet per se een tip om jullie aan te raden, omdat je hem zo moeilijk kan verkrijgen. Maar ik had hem wel eventjes erbij gepakt omdat ze dus allebei zeg maar met Adidas te maken heeft. En ik zal nog eventjes in beeld wat andere modellen van Adidas neerzetten van schoenen die ik ook echt super vet vind. Voor uh, prima prijsjes. Dit soort sneakers zijn gewoon perfect om te combineren met skinny jeans, straight jeans, midi jurkjes, maxi jurkjes. Echt met alles kun je deze combineren. En ze geven gewoon je outfit net een beetje wat meer stoerheid. Ik hou er heel erg van. En ik wil zeker nog wel een extra sneakertje hebben voor erbij eigenlijk. En als allerlaatste deel ik natuurlijk ook nog dit shirt met jullie die ik nu aan heb. Dit is mijn laatste fashion tip om het zo maar te noemen. Want zoals jullie misschien wel weten... Ik hou van een goede basic white tee. Deze, zoals je kan zien, is van Endless Weekend zelf. Deze hebben we zelf ontworpen en zelf uitgebracht. En dit is gewoon echt een perfect shirtje om te hebben. Het is fijn om nu te dragen met een vest eroverheen. Hij is fijn om straks gewoon op zichzelf te dragen. Het is gewoon een basic white tee die je in kast moet hebben. Maar dan gewoon nog met een klein detail wat gewoon heel erg leuk is. We hebben ook een zwart t-shirt uitgebracht met daarop uh, Nassi Goreng en dan Endless Weekend erop. Die is ook super tof. Alle shirts zijn gemaakt van biologisch katoen. En zijn duurzaam gedrukt. Gewoon hier in Utrecht. Dus het is ook nog helemaal lokaal. Dus dat is ook wel een heel leuk detail om te weten. En ik draag hier zelf maat S. Uh, het is een ietsje meer oversized model eigenlijk als je hem zo draagt. Dit is precies zoals ik hem heel erg mooi vind om te dragen. Maar mocht je je shirts net ietsje strakker willen om je lichaam. Dan kan je bijvoorbeeld een maatje kleiner bestellen. En de mouwen zijn lang genoeg dat je ze ook nog zeg maar kan omrollen. Ja ik vond het uh, heel erg leuk om deze nog eventjes als allerlaatste te tippen natuurlijk. Dus uh, neem je gewoon even een kijkje in onze Endless Weekend webshop. En uh, steun ons door bijvoorbeeld een leuke bestelling te plaatsen. Of kom gewoon even gezellig kijken wat er allemaal in Staat. Nou jongens, ik ben helemaal uitgeput van het praten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze YouTube video of Instagram TV. Laat me eventjes weten wat je ervan vond. Laat me eventjes weten of je team YouTube bent of team Instagram. Ik ben heel erg benieuwd. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer in de volgende video. Doei doei!